niet realistisch want je ziet nog niks je voelt nog niks maar wanneer je eigenlijk de buik ziet groeien uh, mijn gevoel groeide eigenlijk mee uh, ik vind het geen last ik vind het een eer maar je moet het wel dragen